Leuk dat jullie allemaal aansluiten vandaag. Um, mijn naam is Susanne van Hees. Ik werk als onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Um, bij het lectoraat arbeidsdeskundigheid en ook als science practitioner bij Tilburg University waar ik promotieonderzoek doe naar dit onderwerp. Wat gaan we doen vandaag? Ik zal even wat verder... Nou, ik laat zo meteen zien waarom we dit onderzoek doen. Dat zal toegelicht worden door bijzondere lector arbeidsdeskundigheid Shirley Omas. Haar naam is hier even verdwenen, maar je ziet haar zo in het filmpje. En ook, zij is ook aanwezig vandaag bij deze webinar. Zij is initiatiefnemer van dit project. En andere betrokken onderzoekers van dit project en ook mijn promotieonderzoek waren... Zijn professor Roland Boulon, bijzonder hoogleraar arbeidsdeskundigheid, en Robin Cavalier, senior onderzoeker van het lectoraat arbeidsdeskundigheid, ook van de HAN. En de subsidieverstrekker van dit project en ook dit onderzoek is Instituut GAC. Nou, ik neem jullie mee naar Shirley. ...vanwege psychische klachten zoals uh, depressie of een burn-out... ...dan volgt er heel vaak een langdurig en kostbaar traject. Dus het is heel belangrijk, ook voor werkgevers, om op tijd in te grijpen. Bijvoorbeeld als er uh, signalen komen van collega's dat het niet goed gaat... ...of als een medewerker zelf aangeeft dat het niet meer gaat... En de rol van de leidinggevende is daarbij essentieel. Ziekteverzuim drukt ook vaak heel erg op de organisatie. Dat betekent vaak ook heel veel voor de collega's die dat werk moeten opvangen... ...waardoor hun werkdruk ook weer hoger wordt. En het is vaak heel lastig voor medewerkers om, uh, ja, om daarover te praten. Dus met name die rol van die leidinggevende om dingen bespreekbaar te maken... ...en op tijd te signaleren is heel erg belangrijk. En dit project moet bijdragen aan meer inzicht in hoe die werkgever dat dan kan doen. Nou, kort samengevat houdt het in dat de onderzoeksdoelen van dit project, uh, is, uh, in het einddoel uh, is werkbehoud bij werkenden met psychische klachten. Dan hebben we het over mensen die uh, last hebben van depressie, van stressgerelateerde klachten of angstgerelateerde klachten. Uh, en we richten ons daarbij zowel op leidinggevende, om met behulp van de handreiking de handelingsbekwaamheid van leidinggevende te vergroten. En anderzijds is het doel van dit project om arbeidsdeskundigen te versterken in hun preventieve dienstverlening bij werkgevers. En daarin willen we uh, onderzoeken of uh, het eerder spreken over passend werk voordat iemand uitgevallen is ook uh, helpt om uh, ziekteverzuiming te voorkomen. Nou, de handreiking waar we het vandaag over gaan hebben, uh, is voortgekomen uit een vierjarig onderzoeksproject waarin in heel veel uh, stappen, uh, zowel met werkgevers als arbeidsdeskundigen gesproken is, in meerdere sessies, uh, hoe deze handreiking eruit kan zien. Uh, de inhoud hiervan is op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek wat gaat over uh, helpende factoren om te blijven werken. Uh, groepsgesprekken met werkgevers, met arbeidsdeskundigen en andere arbo-professionals. En we hebben ook interviews met deze mensen gehouden en ook met werkenden met psychische klachten zelf. Om vanuit hun ook te horen wat uh, nodig is om uh, aan zo'n handreiking toe te voegen. Nou, deze handreiking uh, is een online uh, product uiteindelijk geworden. Hier rechts laat ik een kort overzichtsplaatje zien, maar ik ga jullie dadelijk ook meenemen naar de website. En zoals Lisa al noemde, deze de presentatie ontvang je online terug van ons. Dus de linkjes die hierin staan, die kun je ook gebruiken vanuit de online presentatie. Nou, de website uh, is uh, opgesteld op basis van vijf handvatten die ik jullie dadelijk laat zien. Maar omdat uit het onderzoek bleek dat ook uh, werkgevers, vooral leidinggevenden, het handig vonden om ook een pdf-versie te hebben, die ze bijvoorbeeld op hun bureaublad kunnen plaatsen. Zodra er een voorbereiding is voor een gesprek met iemand, kun je ook snel even die pdf-versie erbij pakken. Zo hebben we het voor, beide, uh, ja, voor ieder wat wils gemaakt. En daarnaast is er een werkwijze voor arbeidsdeskundigen uh, ontwikkeld. Die is ook te downloaden op de website. En deze wordt nog doorontwikkeld om voor een bredere groep arbo-professionals uh, gebruikt te worden. Nou, dan laat ik jullie de handreiking uh, zien. Zoals ik al zei, dit is een uh, online product. Dit is dus uh, even een uh, screenshot van de website. Um, de basis van deze handreiking gaat over jouw aanpak als leidinggevende. Uh, zodra je een signaal krijgt of van andere signalen krijgt, uh, of van de medewerker zelf, dat er mogelijk sprake is uh, dat het minder goed gaat met iemand. En deze aanpak is van links naar rechts gebaseerd eigenlijk op de reis die de medewerker voordat diegene uitvalt, eh, doorloopt van beginnende eh, signalen en veranderend gedrag op het werk wat zichtbaar is, tot en met helemaal rechts eh, dreigend eh, verzuim. Nou, wat hebben we geprobeerd om in meerdere lagen eh, van heel snel te lezen, zoals dit, tot een verdiepingsslag eh, leidinggevende handvatten te geven met suggesties van acties die je kan overwegen eh, in je voorbereiding op een gesprek of in, ja, in je reflectiemomenten waarop je denkt van nou, hoe kan ik nou voorkomen dat deze medewerker uit gaat vallen en hoe kan ik vooral uh, zijn welzijn en werkplezier bevorderen ondanks dat psychische klachten mogelijk het werk beïnvloeden. Daarin staan de basisbelangrijkste tips onder elk handvat hieronder benoemd. Neem ze later op een moment eens rustig door en daarop kun je dan doorklikken uh, waarin we een uitgebreide aanpak omschrijven. Nou, voor vandaag heb ik gekozen om uh, handvat 4, zoek samen naar werkaanpassingen, wat uit te lichten. Dat is er ook eentje die uh, ook wel heel erg aansluit bij passend werk, de expertise van de arbeidsdeskundige. Waarin we voor de leidinggevende hier drie acties heel kort noemen. Vraag wat de medewerker wel kan en hiervoor nodig heeft. Zet ook in op korte termijn acties en maak heldere werkafspraken en evalueer deze. Dus klikkend op de website kun je vrij snel zien wat je in eerste instantie kan doen. En voor de leidinggevende, maar ook de Argo die hierover in gesprek gaat met de leidinggevende, kun je dan doorklikken naar meer hierover en dan lees je met leestijd uh, eerst in het kort iets meer dan je net las over wat je kan doen. En daarna gaan we uitgebreid in... Op situaties die je kent, op acties die je kan overwegen, dilemma's die je als leidinggevende kan treffen en ook mogelijke oplossingen hiervoor. We raden je aan om uh, zo vrij te zijn, de website is publiekelijk toegankelijk, om daar gewoon eens uh, in rond te gaan uh, neusen en eens kijken welke je daarin ook aanspraken. En aanspreken en waar je ook denkt. Dat je eigen uh, ruimte voor... Uh, ja, voor uh, Verbetering, maar ook bevestiging dat je misschien al heel goed bezig bent als leidinggevende waar die ruimte precies zit. Dan hebben we gekeken naar uh, de interventie die bestond tijdens het onderzoek uit de handreiking natuurlijk. Daarnaast gaf een Arbo één introductiebijeenkomst aan een klein groepje leidinggevende. En uh, omdat we allemaal weten dat we alleen met zo'n website dan zeker niet komen richting gedragsverandering en versterking van uh, ieders aanpak hebben we Arbo-professionals uh, drie keer maandelijks begeleidende gesprekken uh, laten voeren met leidinggevenden. Dat deden zij of in een kleine groep of één op één. En daarna, drie maanden later, dus in totaal zes maanden later, hebben we nogmaals geëvalueerd uh, hoe de leidinggevende en de arbeidsdeskundigen met de handreiking gewerkt hebben. Hieraan deden 23 arbeidsdeskundigen mee, 19 organisaties en 92 leidinggevenden waarbij elke arbeidsdeskundige gemiddeld 2 tot 6 leidinggevenden begeleiden. Heel kort, de tijd vliegt, de opbrengst van de handreiking eh, evalueerden we met een vragenlijst en met interviews. We zagen een verbetering na drie, maar vooral na zes maanden van het zelfgescoorde gedrag van leidinggevenden, waarin zij uh, zich, zich de aanpak uh, van de handreiking eigen hebben gemaakt, we zagen een verbetering in het eigen vertrouwen dat de leidinggevende ervaart en in de vaardigheden om bijvoorbeeld met medewerkers in gesprek te gaan. Uit de interviews haalden we dat leidinggevenden voor meer, meer dan de helft van de leidinggevenden aangeeft, uh, zeker met arbeidsdeskundigen, vaker in gesprek te gaan over preventie, meer bewustzijn te ervaren over hun rol en mogelijke invloed die ze hebben als leidinggevende, onderling door deze interventie meer zijn gaan sparren met collega leidinggevende, dat vonden we ook een verrassend inzicht, en dat leidinggevende meer inzicht op interventies en acties Ervaren wat ze uit de handreiking en van de coachende gesprekken met de arbeidsdeskundigen opgepikt hebben. Nou, tussen aanhalingstekens, wat waren nou de lasten? Heel kort, het gebruik van de handreiking is kosteloos, maar deze uh, begeleidende gesprekken met een arbeidprofessional, uh, met de leidinggevende, die kosten natuurlijk tijd en dus ook geld, maar dat betaalt zich al snel terug. Drie uur, waarbij je dus drie keer maandelijks met elkaar spreekt, zoals wij ook onderzoekt hebben. Uh, wat zich vertaalt in 250 tot 400 euro, staan gelijk aan de gemiddelde kosten van één zieke medewerker per dag. Nou, dat in een vogelvlucht, want we horen vooral graag uit de praktijk van de mensen die gewerkt hebben met de handreiking, hoe hun ervaringen waren. Als laatste wil ik nog kort even noemen dat de Han momenteel een post-HBO-training ontwikkelt voor HR-professionals en ARBO-professionals. Dat is nog echt in de ontwikkel- en ook pilotfase uh, over het werken met deze handreiking in je organisatie. Mocht je geïnteresseerd zijn, mag je me altijd even mailen.